En zoals je weet ben ik uh, vorige week naar Frankrijk gegaan om eens te kijken naar nou ja, hoe kunnen we de toekomst sneller en dichter bij ons halen dan uh, we in eerste instantie hadden gedacht. En zodoende zijn we, uh, ja, hebben we ons huis te koop gezet. En van de overwaarde willen we dus een uh, boerderijtje in Frankrijk gaan kopen. Dat raakt ook heel erg bij aan iets wat ik je vandaag ook met je wil delen. Want ik geloof heel sterk dat op het moment dat je uh, echt geïnspireerd bent door iets... Dat je het dan sneller op je aankoop trekken En uh, dat is in je business ook zo. Nou, wij hebben dus iets gevonden waarvan ik denk van. Oh, dit is echt heel erg cool. Er zijn zoveel mogelijkheden. En uh, ik denk dat daardoor ik ook bijvoorbeeld dit huis wat meer los kan laten. Dit huis heb ik uh, de afgelopen jaren. Hè, voordat we dit kochten heb ik, uh, als zit mijn droom, heb ik er keihard aan gewerkt. Om uh, ervoor te zorgen dat we dit prachtig huis konden kopen. En uh, nu heb ik ook zoiets van. Ik moet het ook een soort van los kunnen laten uh, en, en geïnspireerd kunnen zijn door iets anders, zodat ik iets anders op me aan kan uh, trekken. Ik heb het er niet vaak over dat ik uh, op die manier ook zelf heel erg werk, dus dat ik uh, zelf me ook uh, heel erg ga visualiseren, zeg maar hoe ik bijvoorbeeld met een groep wil gaan werken of hoe ik met een groep wil gaan starten en dat het dan dus ook lukt. En dat heeft ook mee te maken en dat uh, uh, dat vertelde onlangs uh, Joseph McClendon III, dus een van de uh, senior senior co-presentatoren van uh, Tony Robbins. Dat Hij, uh, hij vertelde dat uh, ja, we hebben het vaak over 20% is techniek, 80% is psychology. En hij had het over nog een percentage binnen die 80% psychology, 40% is psychology en 40% is de wet van de aantrekkingskracht. Nou, en dat, uh, ja, ik, ik geloof daar heel sterk in dat op het moment dat jij ook uitstraalt wat jij wil ontvangen. Uh, en dat je het ook in de, in de wereld meegeeft dat het zo is. Dat het ook sneller op je af mag komen. En misschien vind je dat heel erg vaag. En dat is helemaal oké. Okay. Misschien zet ik een knopje bij je om. Uh, dat is wat ik heel graag wil. Ik zal hieronder ook nog een andere video delen. Die ik heel erg inspirerend vond van, uh, van Joe Dispenza. En dat ging over uh, inderdaad um, ja, iets wat heel weinig mensen eigenlijk doen. En ik denk dat als jij het gaat toepassen, dus uh, je meer gaat uh, visueel, visualiseren op wat jij heel graag wil. Dat, uh, en, en je daar veel meer voor open gaat stellen dat het veel makkelijker kan gaan in je leven en ook natuurlijk in je business. Dus um, nou, dat was even mijn intro. Nou, we zijn nu natuurlijk toe aan een, aan een nieuwe maand. En zoals ik ook al va vaker aangeef, ben ik ook heel erg van het evalueren. He, dus uh, om te kijken van, oké, okay, wat werkt dan goed? Want hoe vaker je evalueert, hoe beter je zeg maar, je, uh, je zaken erop aan kan passen. En hoe meer en makkelijker je kan groeien. En daarom heb ik dus ook deze uh, sheet. Dus uh, ik zou ook zeggen, ga eens eventjes na voor wat betreft... De overige zaken waarop je jezelf mag evalueren. Uh, hoe zit het bijvoorbeeld de, af en, uh, de afgelopen maand met um, ja, hoe je in je vel zat. Hè, op je nummer 1. Hoe het zat met je emoties. Hoe het zat met je relaties. Hoe het zat met je tijd. Je werk, carrière. Je missie. Hoe je die echt voelde en leefde. Uh, hoe het zat met je financiën. En ook hoe het zat met vervulling en trots zijn op jezelf. En als je dat hebt uh, hierop heb aangegeven. Hoeveel punten je daarop scoort van 1 tot 10 kan je dat ook in, je, uh, in dat wiel plaatsen. En dan kan je dus ook zien, hè, um, ja, waar heeft het voor nu, de komende maand, heb ik meer de aandacht nodig om het wiel goed draaiend en rollend te krijgen. En ja, ga het dan inderdaad ook, en dat klinkt misschien wel weer heel erg zakelijk en praktisch, maar ga het dan ook inplannen. Ik zag vorige week, uh, kreeg ik een reactie van iemand die vertelde dat ze het uh, lastig vindt om... Um, ja, in de flow te kunnen komen. En ook daarvan denk ik, ja, ook flow kun je een soort van plannen door de ruimte te geven. He, als je je helemaal ramvol plant met allemaal taken en to-do's. En iets als uh, een fantastische sales page schrijven of een uh, script maken voor je video of het uh, maken van een webinar komt echt op je laatste uh, punt, dan heb je helemaal de energie niet, je hebt de flow niet meer, en dan gaat het je dus ook niet uh, zo fantastisch lukken als, hè, als het anders had kunnen zijn. Dus wat ik zelf doe, is ik heb op dinsdagochtend heb ik een blok, uh, dat staat in mijn agenda, en daarop staat creatietijd alleen om te, uh, ja, om te creëren uh, met focus en in flow. En omdat ik me dat zelf uh, afdwing, die tijd vrij te hebben en te houden, um, kan ik daarin ook creëren in flow en, in, uh, en vol in energie. En um, ja, wat daarbij kan helpen is bijvoorbeeld een muziekje om te zetten, zodat je daar lekker van uh, in de mood komt. Of juist uh, lekker eerst even hardlopen. Dat werkt bij mij heel goed. Ik, wil, uh, ik heb bijvoorbeeld echt wel stilte nodig om me heen, om me echt te kunnen focussen. Dus muziekje komt er dan niet, uh, niet bij. Maar hè, door eerst even te hard te lopen voordat ik ermee aan de slag ga. Dan vallen de kwartjes en dan kan ik inderdaad echt in flow iets gaan creëren. En ik denk dat als je het uh, op die manier aanpakt. Echt volledig geïnspireerd uh, zo te gaan creëren. Dat het resultaat altijd beter wordt. Uh, want dan sta je in vuur en in vlam. En dat helpt. Dus daarmee wilde ik de week even met je, met je beginnen. Dus uh, ga eens na welk moment in de week kan ik pakken om inderdaad uh, vol ja, eigenlijk, uh, inspiratie iets te gaan creëren. Uh, en claim ik echt de tijd om dat te gaan doen. Dus daarmee wilde ik de week met je starten. En ik wens je een fantastische week toe.